Hi, ik ben Sebastiaan, Customer Care Manager bij 12. Waarom moet jij Twelve komen versterken? Omdat er goede persoonlijke begeleiding is en genoeg ruimte is om door te groeien. Omdat wij als twaalfde man producten aanbieden waarmee we onze klanten echt kunnen ontzorgen. We genieten elke dag van een uitgebreide lunch en op vrijdag hebben we snacks. Omdat we in de vetste stadions komen en we zelfs onze eigen skybox hebben in stadion Galgenwaard. Kom jij bij ons werken, reageer op onderstaande link of kom langs bij ons op kantoor.